Hier ga je het basis wassenwerper zien. Eerst met een gewone lus. Daarna zie je het wassenwerper vanuit een kleine lus. Waar die tijdens het zwaaien groter gemaakt wordt door steeds meer touw toe te voegen aan de lus. Uh, je kunt tijdens het zwaaien voel je dat uh, ontspan je je vingers en dan voel je dat het touw door je handen ingrijpt, waardoor de lus groter wordt. En uh, dat is eigenlijk een beetje uh, zoals je van het paard uit gaat werken vanuit een kleine lus die tijdens het zwaaien steeds groter wordt. Uh, hier zie je het, kleine lus. Uh, de rest van het touw is strak opgelust. En je houdt uh, de houd je vlak bij de rest van het touw. Kijk. En je ziet, ik je vingers wat uh, lossen lucht en thuis steeds meer toe te voegen waar ze de lucht groter.